Mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5LS Video van En we hebben ik wat met de Kamar. Uh, tweede klasse. Dus dat is wat zwaarder dan de gewone Kamar. Om maar even zo te zeggen. Met het uh, lichtblauwe jasje. We hebben er wat van gemaakt. Het lijkt waarschijnlijk niet precies 1 op 1. Maar ik vind hem wel bijna zo uitzien. Met deze Toyota. En dan moet ik even... Geen idee wat voor landcruiser staat dat fucking groot op. Wow. Um, V8, je weet zelf toch... Uh, mogen deze nog de straat op. Ik meende de laatste keer van niet toen ik met deze opnam. Uh, maar uh, ja, wij doen het wel gewoon. Misschien inmiddels ook wel hoor. Ze waren in ieder geval niet helemaal veilig of zoiets. Er uh, was iets mis mee. Hij is helemaal gepanzerd, dus daar zijn we wel safe mee. We hebben nu de eerste melding, dus daar gaan we ook meteen heen. Dat betreft een. Oh, we knallen meteen op een muurtje. Dat betreft een persoon die hier niet helemaal.. Uh, of ja, ik weet de melding niet precies. Iemand probeert een vlucht te boorden, Ja, dat is niet verboden. Maar ik denk dat hij niet mag. Om een of andere reden. Ik denk dat je geen ruzie wilt zoeken met... Uh, Volgt TNF dat hier een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Opposites have arrived. Uh, met iemand met een mp5. En zo. Uh, dus... Uh, Suspect is a hispanic male. Even kijken. Reported wearing dark jacket, dark sneakers. Ja moeilijk, ik ik vind het een beetje raar, dat paarse. Um. Ja, dat, dat paarse wat we. wacht, ik kan geloof ik nog een keer op. Ah, nou. Dat paarse stipje, maar dat valt buiten de. Uh, buiten de. hoe heet het? Uh, buiten de cirkel maar we gaan toch eens even die parkeergarage naar boven rijden er was geloof ik een andere kant naar binnen of is dat hier om te kijken of we hem hier dan kunnen aantreffen dit is mogelijk zijn voertuig hier zit verder niemand in toch nee we gaan even op onderzoek uit geen kenteken voor een kentekenplaat achter die gaan we even door het systeem halen ik ga het volgende kenteken voor je natrekken 9 en dus kilo okay. niks aan al met de 7, voertuig die mag 1, je dus ook gewoon staan 1099. vind ik en dan gaan we heel snel weer hem zoeken maar ik wil nogmaals even zijn description Um, hier gaat iets tussen staan. Average speelt with no hair, well, not jargon. Daar heb ik echt vrij weinig aan. En het is een vliegveld en dat maakt het op zich wel leuk dat we redelijk uh, moeten zoeken. Maar ook moeilijk. Want het is dus een vliegveld en hier lopen best veel mensen. Nou, ik rijd weer verkeerd. we gaan echt gewoon even zo snel mogelijk naar beneden weer dus dan pakken we gewoon de handigste bochten zo, hoppakee nou we zijn op beneden we gaan te voetjes verder dat lijkt me het handigste en ik weet dat zijn voornaam Lance was. Is dat hem zijn? No hair. Ik ja. weet niet. Het is geen dark jacket. Hè. Of die gewapend is, waarom die dat vliegtuig niet mag boorden, waarom die dat vliegtuig wil boorden. We hadden alles en iedereen in de gaten. Tot nu toe hebben we nog niet zoiets van zo, hij voldoet aan het signalement. Bij een bepaald persoon. Er liep wel iemand met een uh, donkere jas daar zo die kant op. Hij kan natuurlijk de voet zijn, we gaan wel nog even boven kijken. Ik weet niet of dit departures is of rivals. Even uitkijken naar een kaleman. Ja, ik zeg je eerlijk. Uh... Ik weet niet waar we moet beginnen. Dit is oh, Dus als iemand wilt worden, zal hij beneden staan. Oh, dat was een kopstoot. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde sneller beneden zijn. Het duurde daar ook nog langer. Dan gaan we hier even kijken. Porden is juist moeilijk, mensen. Je zult maar in het, in het echt op een vliegveld iemand moeten zoeken. Ik heb daar wel respect voor. Um, ja, misschien. Nee, hou nou eens op. Ik weet niet wat ze willen van me. Ik zet zo'n teams weer uit uh, mensen. Nee, nee, nee. dat hij het wel zijn. Ja, misschien wel. Nee, wacht even. Nee, dat is hem niet. Maar ik kan wel zijn ID vragen, ja. Nee, dat is hem niet. Oké, okay, dank u wel. Waar kan die zijn? Misschien staat hij hier gewoon aan de overkant, zo net zo binnen die cirkel. Als je nog beweegt is dat ook moeilijk, hè? Is male. Average, no hair. Dark well, dark is Federico... Vier. Federico Lavender, dan was dat ook het verkeerde voertuig. Denk ik. Huh? Het was een black vehicle? Oh wacht even, dat is hem wel gek. Huh? Nee wacht hè. Huh? Dat is hem wel. Toch? Wacht, nu las ik iets. Het uh, is ja Javier uh, nog wat? Huppelepup. Maar hier staat. We have reasons to believe that the suspect may be attempting to travel under the assumed identity of Javier. En die hebben we net hier aan de kant ge. Dat is hier, zie je? Dat is hem wel. Dus dat is gewoon een fake idea. Dus gaan we hem even aanhouden. Voor identiteitsfraude ofzo. Dat is geen Check het. Ik vertrouw het allemaal niet. Goedendag. Nogmaals. ID. Niet bellen. Ik ben even met je in gesprek, kameraad. Eh, Heb je telefoon verkeerd ik? Hé, luister eens even. Jij bent aangehouden. Um, ik weet niet zeker of dit hem nog is. Maar ja. De melding is dus. hè. Er is vermoedend dat hij onder een valse identiteit um, arrest, uh, ja, gaat reizen onder de identiteit van Xavier Huppelpub. dat is hij hier uh, of dat ID krijg ik van hem dus hij gaat naar mij mee yep. oké, okay, hij had wel wat uh, wapens bij maar dit is inderdaad Federico Lavender. Oké, okay, luister, jij gaat naar het politiebureau en wij gaan deze melding uh, International. We hebben in Los Santos International Airport. Hey, what's what's Verdacht persoon op een vlucht. Dan gaan we ook even kijken. heel mistig, super mistig trouwens, ik heb ik vraag me af of uh, vliegtuigen mogen landen en opstagen met het weer ik denk het wel niet in het echt dan in GTA weet je het nooit maar er is dus wel net een vlucht van Amsterdam naar Los Santos gekomen uh, en uh, die uh, daar uh, is melding gekomen van een verdacht persoon. Daar komt een vliegtuig. Ik hoor iets. Ah, oh, dat is deze. Oh, daar dat spant hij. dam. En... Is dat geen Portugees? Tam Airlines. Oh god, die zag al goed. Ik ken deze melding. Ik stel niet heel veel voor. Ik ga met de pilot Talken. Goeiedag. Hallo, Wim hier, politie. Kom maar, wat is het probleem? Deze persoon hier is erg verdacht. Zegt de piloot. Uh... Hij zegt dat hij met terroristen in aanraking komt. Dat zit hij tijdens de vlucht te vertellen. Ik zou, uh, of ja, ik zeg.. Uh, Oké, okay, wacht even. Okay, Dan kan ik wel, ja. Wim zegt ik zal hem even controleren voor de zekerheid. De piloot heeft zijn gegevens al gegeven. En ik vraag nu na bij het OPS. John, man is a not wanted. Nee, dit is dus een, een Nederlandse agent. Hij wordt niet gezocht. Um, maar ja, hij zit dus wel, goed dag, wel te praten over terroristen in een vliegtuig. En dat is redelijk eng. Zeker als je zeker zegt, ik kom in contact of zoiets, wat zei hij. Oké, okay, goed. Ja, nee, uh, niks aan te doen. Uh, of ja, niks aan te doen. Conclusie, hij moet minder... Hij was gewoon over terroristen aan het praten met iemand. Mensen pikken dat op. Worden bang, snap ik. Als je zegt van ja, ik kom in contact met terroristen. Of ik werk met terroristen. Ik werk tegen terroristen zelfs. Kan al redelijk raar zijn. Um, dus ja, dat. Nou, iemand die mogelijk uh, hier op het vliegveld drugs zit te... Uh. Oh, wacht ja, ja. We hebben dus een melding van een persoon die probeert te boorden op het vliegtuig. En met drugs. Dus ze hebben wel het vermoeden dat die drugs bij zich heeft, op zich draagt. Om even zo te zeggen. Uh, mogelijk meerdere personen, dat weet ik ook niet. Het is een, een, het is een bekend persoon, zo te zien, um, van de politie, want er zit al een trekker, hoe dat heet, dat is een uh, tracking device, oftewel een gps ding iets, uh, op zijn voertuig. Dat betekent dus ze zijn helemaal lange volgen, lijkt me. En dat ze nu dus zien tot hij naar het vliegveld rijdt en mogelijk dus met drugs of iets wilt gaan boorden. Het voertuig staat hier. Suspect vehicle a black Karen Futo, target vehicle license plate 91 Libra X-ray Sam 821 White Mail Average Build. Ja daar hebben we toch allemaal niks aan. Dat is zo moeilijk hè. En eerst kijken of we iets namelijk aantrekken, heeft Okay. Niks bijzonders met het voertuig in ieder geval. Die gaat wel uiteindelijk mee naar het bureau voor onderzoek. Ze zeggen ook van, of het, het script zegt ook van, mogelijk is de verdachte dus al uit het gebied gegaan. Misschien moet je een voertuig dan even... Kijken en uh, anders moet je maar de melding stoppen. Dat gaan we ook doen. Doe een één kenteken check of ik niet iets over het hoofd heb gezien op dit kenteken. Dat lijkt me niet. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken: 9-1 Zulu, x ray A, 8 Ja, nee. Oké, okay. er zit zo'n uh, GPS op, dus dat betekent dat wij er wel achter komen, of in ieder geval de politie komt er wel achter als dat voertuig weer rijdt. Dat betekent ook dat wij op end gaan drukken. En uh, gaan kijken of we wat anders uh, aantreffen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Hey laten zien dat er twee voertuigen zich hier raar gedragen en dat klopt ook. Eentje gaat er hier soort van vandoor. Ook al zitten ze beide vast geloof ik. Maar ze gaan niet het vliegveld op. Dat weet ik toch wel. Kom op staan blijven. Stoppen. Beide stoppen. We gaan hier geen spelletjes spelen op het vliegveld. Kom op. Hé. Jij ook. We gaan niet over het vliegveld rennen. Oké. Okay als nou, vervolging meerdere personen eentje rent van het vliegveld af, de ander rent het vliegveld op ik ken hun intenties niet, dus als ze een vliegveld oprennen dan is dat geen goede intentie en dan is dat een gevaar voor het vliegveld lijkt mij ze moeten ook toe handelen even in de buurt komen van hem stoppen LSPD! Don't make me shoot you. Wim heeft een hele zware bepakking, maar haalt hem wel in. Misschien wel in een paar kogels op zijn been heb gejaagd. Stoppen. Uh... Stop whatever the hell you're doing! Zo. So. Eenmaal aanhouding. andere is denk ik ook wel in de omgeving van de collega's. Ik moet zeggen, collega's way. zullen nu in de omgeving Copy van hem zijn. Roger. Ja, ze hadden drugs bij. Misschien de reden dat ze er vandoor gaan. Zo, oh, ja, oh, oh, nee. Oh, ja, aangehouden. Lekker gewerkt, Pik. Ja, nee, die bocht die ging soepel. Vijf rijden. We gaan nog uh, even kijken of we nog wat kunnen beleven en dan gaan wij langzaam de video afsluiten maar voor nu gaan we dus op zoek naar wat misdaad We've got fire en soms duurt het niet lang voordat je misdaad te pakken hebt oh daar staat een mevrouw mijn vuur op. handen omhoog politie handen omhoog laat de wapen vallen het vallen hallo hallo je wapen neerleggen welke verdachte wegen wordt er geschoten hey hey, hey hey hey hey hey geen stap dichterbij zetten of er wordt geschoten Denk eraan kom op luisteren ze hebben nog steeds vuurwapen in de handen, hè. heeft ze eentje neergelegd. Op, knieën. Hallo. Hé, hey, richt hem niet op mij, je vriend. Nee, oké. Okay. We gaan naderen. Nog steeds bij elke verdwachte wordt er geschoten. Denk eraan. Ze laat gewoon vijf van de wapens hier vallen, gek. Dat uh, is een foutje van het script denk ik. Nu hebben we ineens super veel wapens. Wel een dik wapen. Hè? Uh, ja, eenmaal aanhouding. Ik ga dat niet fouilleren. want ik geloof het helemaal. Uh. Binnenkort, Zeggen ik alvast. Ga gewoon eens binnen de roleplay reality mee met uh, de Kamar. En misschien, nou eerst zullen we beginnen met een... De normale kamar zeg maar dus uh, uh, de niet zo ja nou ik moet het zeggen niet zo spannende kamar is dan ook weer niet waar de uh, gewone soort van noodhulp kamar zal ik hem maar even noemen en dan ga ik vast ook wel een keer mee met de uh, niveau 2 en uh, ja dat waarschijnlijk ook met die Toyota dan dus dat gaan jullie allemaal zien uh, waarschijnlijk zal ik wel niet dan of dan zal ik wel niet uh, de zware wapens zo steeds mogen dragen dan zal ik gewoon met mijn klokje bezig zijn. En we vandaag trouwens niet in onze handen geopend. Maar dan gaan we het, je uh, en dat gaan we dus allemaal zien. Binnenkort uh, zeker weer een video met Kamar. Laat maar even in de comments weten of jullie niveau 1, dus de normale, om maar zo te noemen, of niveau 2, wat we vandaag hebben gedaan, willen zien. Tot dan. Doei.